Hallo mensen, leuk dat jullie kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor morgen. En vandaag heb ik pot pad met Wim. Wim is terug. Wim ziet er misschien een beetje anders uit en dat heeft verschillende oorzaken. Namelijk één is dat Wim uh, natuurlijk... Of ja, voor de mensen die het niet weten zal ik daar eigenlijk mee beginnen. Um, ik heb een hele game verwijderd. Uh, bewust, niet onbewust. Mensen dachten ook wel onbewust dat ik per ongeluk op delete had geklikt en alles weg was. Maar uh, nee, het heb ik bewust gedaan, want ik had hem kapot gemaakt. Het begon namelijk zo. Dit EJP-menu wilde ik graag, dat heb ik geïnstalleerd toen. En toen zegt hij van luister, als je dat EIP wilt gebruiken, moet je ook een nieuwere versie van het EEP menu zelf installeren. het EEP menu is dit. Hè. Uh, dus ik zei, ja doe ik wel even pik, doe ik toch. Dus ik dat doen. Vervolgens zegt het EEP menu, um, je kunt deze niet gebruiken, want je hebt geen DLC's uh, erin zitten. Of je hebt bepaalde DLC's niet erin zitten. Nou wat zijn die bepaalde DLC's? Dat zijn um, dingen die je krijgt bij de update. Dus dat zijn bijvoorbeeld voertuigen. Uh, nieuwe voertuigen, maar dus ook nieuwe kleding. Want die had ik dus niet erin zitten. Da daar ging het eigenlijk om. Nou, dus ik dacht, oké, okay, dat kan ik fixen door mijn GTA te updaten. Ik mijn GTA geüpdate. Ja, dat ging fout. En uh, toen had ik dat. De update ging niet. Toen ging de update uiteindelijk. Toen moest ik wat dingen terug slepen zodat ik hem alsnog kon gebruiken. Heel gedoe. Ik ga er allemaal niet uh, te veel op in. Maar toen krijg je mijn game continu. Niet te fixen. Heel veel mensen hebben meegekeken. en dacht ja weet je wat. Wat mis ik nou eigenlijk? Wat heb ik nou eigenlijk nodig waardoor ik mijn game, game, well, game mijn game niet opnieuw ga installeren en dus een, helemaal schoon opnieuw begin. Toen dacht ik eigenlijk, ja eigenlijk is dat helemaal niks. Dus ik heb mijn hele GTA verwijderd en ik heb inmiddels een paar dagen terug alles opnieuw geïnstalleerd, uh, voertuigen weer teruggezet, um, ja nieuw EEP dus uh, LSPD van 0.4.3 die heb ik erin staan. Dat is dus wel handig. Uh, ja, en een andere visual mod, uh, Natural Vision Remastered of zoiets heb ik erin staan, NVR noem ik hem, die vind ik eigenlijk wel mooi. Um, alleen, hij crasht redelijk vaak en klop ik klop nu even af dat er nu niet gebeurt, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik LSBD van 0.4.3 heb. En alle plugins die supporten 0.4.2 nog. En dat staat ook in beeld als je opstart... Uh, de plugins zijn van 0.4.2. Gebruik op je eigen risico. Dus ja, dat doe ik dan ook. Um, goed, genoeg gepraat. Oh ja, en wat is nou nog anders aan Wim? Ik heb Wim dus, en daar ging het eigenlijk om. Wim heb ik dus helemaal opnieuw moeten maken. Hij lijkt wat ouder, denk ik. Misschien wat dikker. En hij heeft zijn tatoeage niet meer, want die tatoeage heeft hij laten verwijderen. Dat ging heel makkelijk bij een dermatoloog. YOLO. Uh, andere koppel weer. Uh, we hebben het uh, beenholster nog niet. Uh, die moeten we wel even terug doen, want die vind ik toch wel wat vetter. Voor de rest gaan we gewoon eens de straat op met deze B-klasse gemaakt door Anomods en SysGames. Super vet. Um, ja, dus die gaan we gebruiken vandaag. We gaan voertuigcontrole doen. Voertuigcontrole waarschijnlijk weer op de manier zoals jullie hem al kenden. Ik heb stikkie wielen, dus ik weet eigenlijk niet of die al werkt. Ja, de wielen blijven weer staan, zat ik ze geïnstalleerd. Dat is mooi. We gaan voor de voertuigcontrole en daarna gaan we lekker de straat op. Tot zo. Ja, voordat ik het vergeet, want dat doen we dan nog maar even. Ik doe nog even het, het voertuig zelf laten zien. Of voordat ik het vergeet, ik zal het voertuig zelf ook nog even laten zien. Twee schermpjes met daaronder een mobiele telefoon en daarnaast een uh, kistje voor de... Of een ja, kastje noem ik het kistje voor het uh, blauw en zo. Hier een spreeksleutel om te spreken als je alleen bent. Uh, kijk, dit dit soort stickers en zo, dat vind ik gewoon allemaal vet. Allemaal leuke details. Mooie stoelen ja gewoon mooi interieur en nu is alleen de pedalen maar goed dat is allemaal uh, kleine, kleine dingen hier ook achter en kijk zelfs een traumabeertje ligt erin een vest uh, pionnen, brandblusser, een tas met waarschijnlijk kogelwerende vesten uh, afzet lint ja papieren noem maar op wat staat daarop uh, ik kan niet lezen en moet even scherpstellen is dat verkeerd om dat te zien hè? nou boeiend man. Um, ja, we hebben nog niet de Walter P99. Ik heb nog wel meer niet. Laten we daar even uh, dat even duidelijk hebben. Ik heb nog wel meer dingen niet. En wat ik nou ga doen. Ik ga ondertussen een lijstje bijhouden met dingen die ik dus nog mis. Waarvan ik denk, oh ja, die heb ik nog niet. Zoals, Walter P99. We gaan zo de straat op hoor. Jullie denken echt van, oh my god, ga gewoon stop met praten. Walter P90. En ook dingen om de um, deuren open te doen. Want dat kon heel makkelijk met mijn toetsenbord. Control en dan, uh, ja, dat de, de controles dus waarschijnlijk in zijn achteruit zetten. Maar dat is heel makkelijk, oh, dit vergeet ik ook steeds. Deuren open en dicht doen met mijn numpad, maar dat hebben dus nu niet erin staan, dus dat zet ik er ook bij, deuren. En dan gaan we de rest van de dienst ook kijken van ja, maar huh, dit had je, waarschijnlijk kom ik er dan achter van huh, dit had ik toch altijd en waarom werkt het nu niet? En dan denk ik, oh ja, moet ik het nog even installeren. Dus ook voor jullie, uh, laat even in de comments weten wat, waarvan jullie zeggen, huh, je had toch altijd dit, waarom heb je dat nu niet meer? Zo ook, uh, dat zag ik net dus alvast, uh, dat ding om... Uh, dat het wapen ding rondje niet zichtbaar is. Dus dat zet ik ook even op de lijst. Wapen rondje. Ja, dan gaan we dus vandaag uh, nu op pad met de uh, LSPD van 0.4.3. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat ik die eigenlijk uh, echt gebruik. En er zijn wat knoppen anders, zo kan ik niet meer op de x drukken om heel mooi um, een melding in te laten spannen. C heb ik wel nog steeds, maar nu is dat er nog even een portofoon en geen uh, telefoontje. En dit is geloof ik de knop, nee dit is geloof ik de knop, ja, om uh, te zeggen van uh, een melding bijvoorbeeld te vragen. Dus we zetten ons gewoon wat is actions, shoulder, chest. We gaan gewoon eens denken van, meld of vragen we meld meldkamer, is er nog een melding voor ons beschikbaar? Op dit moment. Daar heb ik er nou op geklikt? Zo te zien niet. Ja, dat is nu een melding. Een fietser op de snelweg. Hebben we daar toestemming voor? Nou, dat heb ik toestemming voor. hij gaat de snelweg al af. Dan ga ik er niet de snelweg helemaal oprijden. En doe ik even sirene aan, zodat het verkeer achter mij ervan bewust is dat ik omhoog kom. Kijk daar gaat hij, Recht boven mijn lichtbalk nu. Context menu only when your vehicle is not moving. Hoe doe ik dat ook weer? Met Q zo? Oh, en nu crasht die. Oh my god. Nou, daar zijn we weer. En uh, ja, ik denk dat die redelijk vaak gaat crashen. Um, en waarom nou? Omdat eigenlijk, ja dat zei ik al hè. Het, de, de plugins vooral zijn gemaakt voor 0.4.2. En ik gebruik al 0.4.3. Dus als dit nou echt niet meer leuk blijft om mee op te nemen, dan ga ik gewoon over op 0.4.2. Of ik wacht een beetje tot die 0.4.3 updates voor alle plugins komen. Vooral Albo heb ik nu erin staan. Um, ze dus gaan dus afwachten. Ik ga maar weer, weet je, ik moet binnenkort ook nog even instellen tot ik wat sneller meldingen krijg. Want die krijg ik nu dus echt niet snel. Uh, sneller meldingen. Dus we gaan gewoon request a call. Nog een keertje. Nee, hij wil niet. Maar dat is dus wat ik al zei, dat is geen knop meer om te zeggen van. Uh, Attention all units. Officers report a At 7611 Gomez Street, respond code 3. Dat is een prio 1. Hè? Ik weet niet precies wat de melding is. wel zijn gevoel dat ik even schenen moet gaan uitzetten als ik in de buurt kom en iets, iets met huiselijk geweld in uh, die maar uh... oh, er zijn een collega's daar begreep ik ook oh. deze knop dat is dus het context menu daar heb ik alweer door dat is dus de G de G is context menu en ik denk dat je daar dus de melding een beetje kunt gaan inlezen oh oh oh hier is meer aan de hand oh het AT is te plaatsen hier we moeten praten dan als het nieuws nou, dit is mijn uh, chief of zo. Goeiedag vrouwke. Oh. Oh. Nee, dat wil ik allemaal niet. Te open the interaction menu. Speak with subject. Wat hebben we hier aan de hand? Uh, we hebben een. Uh... Oké, okay. nou we hebben ik geloof ik melding huiselijk geweld. En uiteindelijk is er uh, um, over, overgegaan op een gijzeling. Oh, oh. Hoe? Uh, er is in ieder geval één gijzel, gijzel uh, gegijzelde gij, gegijzelaar en noem maar op. Uh, oh my god, ik geef gewoon de mogelijkheid om te praten. kan niet met je praten ofzo. Ja, wat moet je? Nou, allemaal? kan gewoon niks. Ik vertrouw ook niet. Interact met de Oké. Ik ga het bellen, en die gast. benen benen ik geloof dat niemand opneemt goed met wie ben ik aan het praten rot op ik wil niet uh, dat je in de buurt komt hier uh. uh, oké okay, uh. ik wil dat iedereen vandaag leven met wegkomt, hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat gaat lukken ik wil dat het nieuws weggaat uh. oké okay, we zullen zorgen dat de media weggaat ik ga even uh, on hold houden en ik ga zorgen dat die gast hier weggaat. Hij wil dat het nieuws in ieder geval weggaat. Dan gaan we dat doen, we gaan een beetje onderhandelen toch? Eh, uh, goeiedag schotel, ik ben Wim. Ja, ja, ja. Oké, okay, boys, op rotten nu. Kan ik weer... Uh... Ja. Eh... Uh... Het doet niet meewerken je gek. Hé, hey, hoeveel mensen zijn er? Oké, okay, um, Waar gaat het allemaal over? Dus zijn ex-roommate uh, die komt steeds, dus zijn huidgenoot die komt steeds terwijl dat niet meer wordt. Uh, Heb je wapens? Ja, wat gaat dat nou ja, Wat gaat jou dat nou aan? Uh? ja um. we kunnen best oplossen ja, laat die gas naar buiten hier wie is er allemaal nog binnen ik heb één iemand uh, ik heb één iemand die doodgaat als ik niet krijg wat ik wil en wat wil je dan blijf even op de lijn oké okay, ik ga wel kijken of ik met haar kan praten Ja, ik wil camera beelden, dat stond daar CCTV footage of zo. Oké, okay, nou daar hebben we niks aan zitten te zien. Nee, je stapt steeds naar achter. Oh my god, ik loop een beetje vast. Oké, okay, je moet jezelf overgeven nu. Tel me why is je... Bent over, je bent, ja, omsingeld. Heeft hij opgehangen? Ja, het werkt niet. We moeten naar binnen gaan met dat at. Oh, wacht, wacht. Wat gebeurt daar? Er gebeurt iets, hè? Uh. Ja, wat gaan we doen, boys? Ik weet niet wat we gaan doen. Gaan we samen binnenvallen, Wim? helemaal fout. Nee wacht, heb ik hun nog een tussen. Ah nee nou. Oké okay, boys, we gaan hem binnen vallen ja. Gekke werk! Ik ben blij met de leader van de squad. On my way with the squad. Hey, luister eens, vriend, ik ben hier. Ik ben waarschijnlijk nu met een collega aan het praten. Oké, okay, gaan we naar binnen boys. Hey, yo, hey vriend! Woi hey, yo gek! Meewerken vriend! hey staan blijven! Até hey, pak hem! Pak hem broer! Hé! Hey. Oh my god, hij rent gewoon weg! Boys, hij rent weg! Boys, waarom kan ik niks? Oh my god, ik kan niks. Nee, oh my god, verdachte zetten er om me rennen. Hij rent weg! <laughs> Pak hem! Meewerken potnon is u. Of is het de gegijzelde? Nou, oh, ik zit de aan naar binnen. Hoi! Wat is er gebeurd? Wat oh, is. Oh my god, we zijn we helemaal. Wat is er gebeurd? Oh my god, oh my god. Blijf hier. Dit is de hostage. Dit is, Hij is gegijzeld is die verdachte nou nog binnen oké okay, doei! dit gaat helemaal fout boys die gast is nog binnen F, uh, FYI, for your information kom naar binnen kom naar binnen vriend Athene... er is nog maar één gast die achter me en dus an... zijn die andere twee dood of zo had ik gewoon bijna een, een gijzel aan neer nee een gegijzelde nee, neergeschoten Goedag, politie Woi jou vriend hoppakee Politie, maak jezelf bekend, hallo. Hier niemand, vuurlijnen, hallo. Maak jezelf bekend, ja, niemand. Pandkleer ook. Okay. oké, nee, badkamer trouwens. Hallo, Jo, clear. Uh, even, ja, goed. Verdachte uitschakeld, ga je allemaal langs deze kant op. Oh, nee, geen corona. Toch wel, Laten we toch wel, oké. Okay. Oh, oh, oh. Stop de pet. We gaan maar hè. We gaan gewoon eens kijken wat we allemaal kunnen. Ik moet, ja nogmaals, sorry, maar ik moet echt een beetje vandaag ook gaan gaan testen wat ik allemaal kan. Ik denk dat ik een better IMS ook maar moet installeren. Want dan kunnen we tenminste een ambulance opvragen. CPF failed. Oké is dood. En waarom nou? Omdat wij hem gewoon een klap op zijn bakken schaven. Kunnen we nog zijn lichaam zoeken. Vast wel, maar hoe doe ik dat ook? Hè? Nou, goed, we kunnen niks. Oké, okay, we gaan weer naar buiten. We gaan nog even met ons baas praten en dan gaan we... Um, maar we door. Die... Uh, hoe noem je iemand die gegijzeld is? Een gegijzelde? Nee, gijzelaar is geloof ik degene die mensen gijzelt. Hoi. Hoi. Kun je alles even vrijmaken voor me? Ik kan gewoon. Dit verdwijnt. Ja, alles is vrij. Uh. Het gaat helemaal fout. Oh, wat komt daar? Kan dat, oh, dat is een nieuwsbusje weer. Goed. Hey, de ballen. Ik ben er vandoor Alles opgelost. Het is helemaal veilig. Ja, alles onder controle. Goed, hé hey, luister eens, um, we hebben deze melding van vandaag gedaan. Ik ga stoppen. Denk ik. Ja, wat moeten we nog? Het, het is echt een beetje ja, uitvogelen nog. En ik beloof dat binnenkort dat het allemaal beter wordt. Maar nu, in ieder geval weer een LSPDVAR video. Het werkt dus wel we allemaal uh, binnenkort wat meer meldingen plugins erin. Tot we wat meer meldingen krijgen, tot we sneller meldingen krijgen, tot we continu meldingen krijgen. En ik ga gewoon eens in mijn vrije tijd ook een beetje aan de slag van, oké, okay, hoe werkt dit, wat, wat gebeurt er als ik deze knop druk, hoe handel ik deze melding af, wat is nieuw, wat is anders, uh, dat soort dingen allemaal. Dus ik heb geloof ik wel stop de pet, dus dat zou ook betekenen dat ik nu weer gewoon, als het een beetje werkt zoals ik het gewend ben, op double A kan klikken en deze meneer aanspreken. Yes, dat is zo. Uh, dit is allemaal een beetje hetzelfde, dat is fijn. Um, dus ja, we komen uiteindelijk wel weer helemaal erachter van hoe en wat. In ieder geval, voor nu. Um, meneer, bedankt. Uh, jullie bedankt. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat is waarschijnlijk wel weer roleplay. En dan heb ik in die tijd dat die roleplay video online komt. En zo uh, wat meer mogelijkheid om uh, voor uit te gaan testen. Ik zou zeggen, tot dan. Hoi.